Heeft hij geluk gehad? We krijgen de melding van een uh, voertuig die net uh, zeg maar met geweld is gestolen. Uh, die vullen een wapen vast. Waarom draai. Je? Oh shit. Verdachte uit zich hier mogelijk ergens uh, een schuil. Collega's zijn te plaatsen. Ja. Laat de mes vallen. het vallen de mes. Oh shit, deze erin zet, deze erin zet, deze mes, deze zet Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD van En vandaag ga ik op pad met de Audi. Gemaakt door het ministerie van Mods. Shout out En met de Nederlandse verkeerslichten en verkeersboorden. Uh, gemaakt door Wandertje. Uh, het is nog een WIP. Dus uh, het, het is nu niet helemaal af. Maar kijk eens hierboven. Verkeerslichten zoals we die in Nederland kennen natuurlijk. De boorden, de verkeersboorden. Die gaan we zo meteen ook vast nog wel treffen. Um zit jij net te doen met je auto voor mij? Um, ja, super vet. Ik uh, mocht ze natuurlijk al, uh, of mocht ik mocht ze natuurlijk, ik mocht ze gebruiken. Je Twee, zes, op, was dronken. Sierra, nul, een, een. Ja, ja, even ja, een stoptekentje geven. Die oh, ik ga. Dat is uh, redelijk logisch, want ik wil net een auto een stopteken geven waar iemand uitstapt, en ik denk dat mijn game dat dan niet zo leuk vindt. Uh, maar in ieder geval. Dus de verkeerslichten. Hier zijn ze niet aangepast. What the fuck is dit? Toch? Nee. Huh? Je gaat even iets fout. Ik denk dat ik mijn game een beetje de laatste dagen heb zitten verpesten. Ik weet niet precies waardoor. Maar het kan zijn dat het alleen daar is hoor. Maar ik heb gewoon zo'n gevoel dat ik mijn game een beetje heb verpest. Voor mij zijn ze gelukkig wel weer uh, goed. Um, wat het uh, verder uh, is, is dat de, de straat ook anders is. Uh, en dat uh, is de German Road. Texture mod als ik het goed zeg German Road textures En daarbij uh, dat, dat zijn dus Duitse wegen Maar ja, het, het lijkt wel heel erg uh, Nederlandse middels ook uh, De stad is ook wel vet Even in en uitstappen. Motorrijders Motorrijder helm links Van mij trouwens Dus gaan we even aan de kant zetten uh, Maar ja, dit is Dit uh... Zo, collega's, goeiedag Goeiedag dit is uh, wat ik jullie uh, graag wilde laten zien en uh, we gaan er nog veel meer van zien denk ook aan uh, de uh, uh, de snelweg het bordje om de snelweg op te rijden is al aangepast de verkeersborden boven de snelweg nog niet maar in ieder geval uh, ja, super vet er nu toe over een release en hoe en wat daar ga ik allemaal niet over daar weet ik ook niks over dus het hoef je niet te vragen um, ja, ik wilde dus eigenlijk gisteren een video maken, uh, video uploaden, maar er ging steeds iets mis. Waarom vind ik nou geen voertuig Zo. Um, Er ging steeds iets mis met renderen, dus dit, het was ook echt gisteren, ik neem dit op donderdag op. En ik wilde dus ook op donderdag een video klaar hebben staan, maar die was er niet. Dus uh, deze komt dan meteen op vrijdag online. Als deze wel rendert, want ik snap nog niet precies wat er nou precies het probleem was. al. Nee, stop, stop, stop. Oh, verkeerd, verkeerde, verkeerde, verkeerde, verkeerde. Nou, dan maar zitten met die motor. Dan heeft hij geluk gehad. We krijgen de melding van een uh, voertuig die net, uh, zeg maar, met geweld is gestolen. Zo wordt zeggen iemand, uh, top, dankjewel. Heeft net een, een man uit zijn voertuig getrokken of een vrouw en uh, heeft dat voertuig meegenomen om daarmee er vandoor te gaan. En hij rijdt hier links. Hey, what's up? Uitstappen, staan blijven. Ik heb zo'n gevoel dat die wapens in het spel zijn. Handen omhoog! LSPD. C'est gaat er nog eentje rennen. Oh nee die staat stil, nee die gaat wel rennen. Op knieën blijven zitten. Die rare dingen doen je met aangehouden. ga jij boeien. C'est gaat er nog eentje rennen, ga met spoed daar 1-1 naartoe. Naar naar ja ah, tuurlijk. Ah ja logisch um, <laughs> ik moet even mijn ambulance veranderen, dat ga ik nu ook doen ambulance die in game staan die uh, laten namelijk mijn game crashen en die werd net ingespannen. dus ik verander meteen de ambulance weer even terug en dan gaan we weer verder in ieder geval deze man aangehouden en ik neem aan die wat net wegrennen tot we die ook al hebben aangehouden zo so niet ik dan mijn collega's wel, dus komt goed tot zo Gondom. Ik hebben twee meldingen tegelijkertijd binnen dat is bijzonder, maar we pakken de tweede, als het goed is heb ik die nu aangenomen Collega vraagt om assistentie bij een right uh, verkeerscontrole. Ik krijg geen urgentie door. De collega heeft dus een staande houding, daar vraagt hij in een eenheidje bij. Dat maken me van een vrijstelling. Dus rechts inhalen en sneller rijden dan toegestaan. Ik praat met mijn collega, goeiedag. De persoon hier voor me was helemaal aan het slingeren. Ik uh, zag het en ik uh, heb hem aan de kant gezet. Ik ga even kijken uh, waar we mee te maken hebben. Uh, hang alsjeblieft even rond voor een taartje. Ja tuurlijk, ja. Ik blijf erbij. Ik hoop dat hij ook even vandoor gaat, die witte. Want als hij er vandoor gaat, kan ik geen kant op. Ik ga deze deur even dicht doen. Dan nou, rijdt die witte hopelijk door. Collega vertel. Ja, ik kan alcohol. Ik ruik een alcoholgeur bij. Ik heb alleen mijn ademanalyse erbij. Kun jij die even een blaastest afnemen bij hem? Als ze over het limiet is dan mag je hem arresteren. Ja natuurlijk. doe ik wel even. goedendag schotel Wim, politie. Ik mag even blazen tot ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, homer. Ja, dat is wat veel maar even uitstappen, deze aanraden voor rijden onder invloed. Ik ben niet te andere je hebt een advocaat. wordt ik gebruik van maken, ze ja, dan kan dat, zo nee. Ja, dan krijg je er eentje toegewezen van uh, nou ja dan wil je geen gebruik maken van een uh, advocaat, kan natuurlijk joh. doe we gewoon. Handboeitjes om. Ja, Transportjes kan op meldkamer, eenmaal aanhouden, rijden invloed, auto kan er niet blijven staan. Uh, en dan gaat iedereen weer rijden en dan kunnen wij ook rijden zo en door wat ligt hier aan een tarmpaal. kijken die, melden, die melden nooit aan. er is een georganiseerde straatrace dus dat is bekend dat dat daar plaatsvindt wij gaan eens even kijken of dat er allemaal netjes en goed verloopt en zijn we zijn al onderweg, zo te zien als ze verplaatsen ja ze verplaatsen zich Wat moet ik nou ik ga wel even mee Ah, die gaan veel te ver weg joh, daar heb ik ook geen zin meer in. Me zitten. we we even kijken bij de daklozen die overlast veroorzaken. We zo gaan? een verdachte situatie. Mogelijk daklozen die wat overlast veroorzaken. We gaan daar eens kijken. Oh, die vullen wapen vast Goedag. even dat ding neerleggen hoi hoi als je je ding neerlegt even meewerken ja die fles even blijf staan en luister, eens, wat is er allemaal een handje ik wil even een, een testbewijsje zien. Waarom sta je hier op straat? Zijn er meer mensen bij je? Ja, die is verlopen. luister eens, uh, je ja. ja, gaat even met mij mee. Niet letterlijk met mij, maar even met ons mee met de politie. Je staat hier midden op straat, je zeg overlast blijkt daar. Uh, je hebt een uh, kapotte fles mee je ziet er uh, niet helemaal fris uit dus we gaan even uitzoeken wat daar allemaal aan de hand is verfoeieren en dan uh, gaan we hier snel de weg veel vrijmaken maken daar heb ik ook een video mee maken dat je niet dat vertelt ik weet niet meer of ik dat vertel of niet oh konijntje oeh yee Iedereen kan zijn weg weer vervolgen. What an <treeks> ass Volgt hij in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Een bericht voor alle wagens? We hebben een incident met vliegen. Terrasse activiteit in... Grande Sonora desert. Yes. Rijt alsjeblieft bij jou heen. Suspect is... Oh nee! No. <tractic> <a deadly> force... <laughs> Je <tractic> hebt een kanaantje. Alleen dan. One. Lincoln 18. Citizens reporting. 484. Sonora Desert. Melding diefstal van brandstof. Uh, benzine. Uh, ja, brandstof. Uh, Een voertuig is daar waarschijnlijk vandoor gereden. Ik ga die kant op. Samen met misschien nog wat andere collega's. Dat weet ik niet. En we gaan eens kijken of we die boef nog kunnen spotten. Waar rijden we allemaal in? Ja? De plaatsen. Oei. Goedag. Eindelijk. Wat een opluchting. Oh, Oké. Okay. Wat, wat ga je nou doen, Wim, joh, gek, joh? Wat ga je nou doen? Oké, okay, ja. Ik heb een vreselijke situatie meegemaakt. Zo'n uh, onbeschofte klant uh, heeft getankt en is uh, gewoon uh, weggereden zonder te betalen. Gelukkig heb ik camerabeelden kun je die eens bekijken ja natuurlijk ja hier kunnen we niks mee Rijdt je nog weg of wat ja wat moet ik hier nou mee je kan niks op zien hoor nou, blijkbaar kan ik wel iets ah ja. nou, ik heb uh, nummerplaat en alles erop staan ze zijn die kant opgegaan agent of hij of zij of het rijdt ergens hier. Is dat hem? Dat is hem hè? Was hem dat niet? zou ik zeggen. toch nog eens kijken. We ja, dat a is wel. Goedendag, hoi. hoi. Rijwijs. Uitzetten. Is hem, ja, goed. Ja, ja, Rijwijs is ingevorderd. Uh, dus... Je uh, gaat volgende keer inbrengen voor je naadrukken. Je voertuig wordt nog 4, gevoort, gezocht. Je mag uitstappen, ze zijn aangehouden. Uh, diefstal van uh, brandstof. 3, 4, 5, 5, 6, maar niet zo handig verplicht. Ik krijg nog een verkaat. Ik verhaal misschien wel. Waarom draaien? Oh shit. Oh shit. Dekken zoeken, dekken zoeken, dekken zoeken, dekken zoeken, dekken zoeken, dekken zoeken. Nu knop. 1202 OC, we komen dan. Nee, weg hier. 1202 OC, we komen dan. Politie, maak het afkenbaar. Echt weggerend denk ik die Dat kan toch niet? Ze is hier ergens. Verdachte is weggerend. loopt hij ergens rond? Ja joh. Je kunt toch niet hier naartoe rennen en dan ineens poef verdwijnen. Dan moet je hier ergens rondrennen hoor. Daar het vrouwke. Geel rokje, vuurwapen gevaarlijk, niet te missen. Verdachte uitzicht hier mogelijk ergens schuil. Collega's zijn te plaatsen. Niemand maar aangetroffen. gaan de Zulu inzetten en die gaat verder zoeken. En burger net opstarten. Ja dat is jammer, die is gewoon gedispand. dat weet ik ook wel. Maar goed, dat is toch geframed. De auto is ook nog eens weg. Jammer, want als iemand die kan oprent, ja ik had dat nog gewoon in het zicht, maar poef opeens was ze weg. Um, dat is wel jammer. Volgende keer pak ik dat. We gaan door, voor, na laatste melding, waarom zo, zo kort uh, misschien, Wat ik nogmaals, het is nu half 7 s dus avonds. ik wil nog een, uh, een uh, uh, en ik moet weten eten, deze video wil ik dus vandaag voor jullie vrijdag online hebben, het is donderdag, uh, ik moet hem nog editen, nog renderen, dus uh, ik moet even doorwerken, maar goed, uh, nog laatste meldingen, uh, misschien wat korter, maar in ieder geval, wel, nou, nu zitten we in dit gebied, dat is ook lullig, een ja, lullig. beetje dom. Zitten we in dit gebied waar de verkeersborden dus nauwelijks te zien zijn. Kan dus nog allemaal. Maar ja, het ging dus om de verkeerslichten en de verkeersborden. Die waren vooral in de stad zichtbaar, maar het liep even een beetje anders in deze video. Maar toch hebben jullie al een klein beeld van wat het uh, geeft uh, qua verkeersborden en zo en lichten. En zo zijn we ineens weer in de stad en toch nog even de borden en zo te laten zien voor mij dus of boven mij beter gezegd boven voor boven hoe heet dat in ieder geval verkeerslichten dat is niet helemaal netjes en deze dingen zijn ook te zien die vind ik ook wel lekker die kun je ook gewoon weer rijden of lekker en die vind ik ook wel vet deze dingen allemaal Nederlands het wordt uh, stukken het wordt steeds meer Nederlands GTA dus dat is wel tof de rood texas op de vloer of op de vloer op de op de straat zeg maar dat is dus ook ja het geeft een Nederlands gevoel veel mooier asfalt dan de Amerikaanse uh, het klopt natuurlijk niet helemaal maar nou, ja, goed Het ziet er al een stuk uh, beter uit dan, dan voorheen dat is één ding wat zeker is mevrouw en wat gaat ze doen ik heb geen idee oeh daar even aanrijden ik ga niet meer neersteken hè? Gaat niet meer neersteken. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Maar is het verhakken? Het gaat doen. Kan ik je naar binnen? Ja, zeker. Zeker. ik je naar Hoi. blijf staan. Laat de mes vallen. Ik heb een taser en ik gebruik hem. Laat de mes vallen. Het vallen mes. Oh shit! taser inzet, deze inzet, deze mes, deze mes, veel Laat vallen! Laat vallen! vallen. Heel goed, op knieën. Knieën blijven. Mest wegtrappen. trappen. Eenmaal aanhouding. Oké, ga je Kun niet heel veel verstopt licht. hebben, maar ik ga toch even kijken of je nog iets uh, qua wapen vindt 12, 5, 9, 9. Nou, in ieder geval voor jullie. Sorry dat het zo'n video is geworden zoals het nu is geworden. Ik hoop dat jullie toch nog iets ervan uh, hebben kunnen kijken en uh, in ieder geval hebben we meegekregen. En uh, ik ben vandaag echt lekker met mijn woorden, met mijn uitspraken. er klopt helemaal niks. Van nee, ik heb geen beroerte of zo. Uh, in ieder geval, ja, over een paar dagen, zaterdag, nee, zondag maken we er dan van. Dan komt geloof ik de video met het leger, waar jullie al de trailer van hebben gezien. Dus dat is wel tof. Uh, ja, en vanaf nu, dus elke video die jullie nu nog gaan zien, zijn dus gewoon met de Nederlands verkeerslichten en Nederlandse Nederlands verkeersborden. Nogmaals, ik kan jullie niks beloven over een release, ik weet er ook helemaal niks vanaf. Dus dat is gewoon nog een verrassing voor jullie en voor mij ook. Ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video, zondag dus, met het leger. Ja, doe je.